Hey, hey, hey. Ik zag deze twee heerlijke knapen livestreamen op Twitch. Na 10 minuten joined ik een game. En dit gebeurde. Check die man zeker het zijn helden. Zo die ene helden die gaan rijden op een draak en dan in plaats van de prinses te redden, een broodje knakkoers gaan halen. Geniet. Oké, okay, ik ga even iets pakken voor te drinken. Ehm, um, bloedje? Oh, echt? Wacht, right, ik ga een Discord link doorsturen. Mm. Yo, yo, zet je vloedje? Ja, yo man. Ik ga, ik ga eerst even drinken halen. Yo is goed. Uw naam is in blauw omdat je MVP plus bent. dat is wel cool. Nee, ik ben MVP, geen plus. Maar ik kan misschien wel eens een keer MVP plus gaan kopen. Geel komt, ik ben er van gelijk. Uh, eentje 8 p Oké, okay, zijn met z'n drieën. Eh, yeah. uh, ik ben dat. Zeggen ze er zijn, hè. Ze zijn er. <laughs> ja, maar... <zo. laughs> ja, maar ze zijn er, gewoon. Oh, Groen gaat niet in de bankpakken. <laughs> <Wow. laughs> <laughs> ga weg! Oh, wa wat Stop. de hel? Oh, <laughs> What the fuck? <laughs> nee, niet kijken. Ik ga gewoon iemand rushen. Oké. Okay. Ehm. Um. <laughs> <laughs> Pas op, uh. Oh, ik heb, een, ik heb een defender kapot gemaakt, nice. Oeh, sick. Eentje low, eentje low. Oh. Ik heb eentje. Lekker. De ander is uh, redelijk low. Lekker. Nice. Uh, oh, oké, okay. mensen met T bounce Uh, plaats die blokken, plaats die blokken terug, ja! Oh my god. Wat? Oh, die ik, zie hem, hebben... ik zie hem niet eens, wat wel? Hallo? Ja, hallo? Ah, um. oh, daar! <laughs> nu zit hij ons te teebaggen. Maar is dat ook gewoon. Ah, wat de f. Nee, ik werd eraf gehit. En ik was vergeten dat ik een enderperl had. En ik was vergeten dat ik een ander perot had. Damn, you smart as <laughs> Yo, leuk dat je gekeken naar deze nieuwe video, jongens. Het is echt doodgaan in mijn kamer op dit moment. Het is zo fucking warm. Ik heb hier mijn beeldschermcupje aan. En trouwens, shout naar Roy. Maar het weer... Het is 32 graden. En zoals jullie zien, het is 7 uur. En ik ben nu bezig met het einde van deze video. Jongens, het was echt... Het is zo so fucking warm. Ik kan geen lange video's maken. Ik wil gewoon naar buiten. Ik wil gewoon niks doen. Dit is, ik kan echt niet op mijn kamer lang blijven. In ieder geval, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Laat zeker een like achter. En tot de volgende keer. Doei.